En dan zeggen we bij deze gloednieuwe gloed, gloed Bang Litter video. Vandaag gaan we weer Chucky, Delly en Dylan Hagens misschien wel vinden. De duistere versie van Delly en Dylan Hagens. Dit wordt insane. We zijn hier natuurlijk weer in het mega bos. Echt insane. Hebben jullie al geliked? Want dat is heel belangrijk. Want anders komt Slenderman in jouw kamer. En dan neerstaan. Je kan echt. Vergeet niet om een merch te kopen op www.nifopower.com Voor de laatste deals. Dus vandaag is Chucky aan de beurt. Vorige keer hadden we Slenderband en Cybernet, Maar die heb ik verdreven en gevochten. Uit dit mega bos. Hoe wij Chucky gaan vinden is heel makkelijk. We gaan hier rondje lopen. Door dit mega bos. Dit gaat wel misschien 3 uur lang duren. Dus vergeet niet te liken en te subscriben. En klik op de notificatie bellen. Want dan helpt het bij heel erg. Eén like is één eten. Koop mijn merch, we zijn hier om Chucky te vinden, heel belangrijk. Zoals jullie zien aan het gras, hier, Chucky is hier dus geweest. We gaan hem nu even opsporen, volgens mij, hier, dit, volgens mij is het aan het regen. Dat is ook een Chucky sign, 100%. Hoe nieuw? Chucky hier, volgens mij, uh... oh, oh, volgens mij, die boom. Ik iets achter die boom. Ik denk dat we de Chucky spruiken. <laughs> Chucky. Chucky. Chucky. Chucky, is hier. Chucky is hier, Chucky Chucky. Chucky. was gewoon daar. Ik ben moest net wegrennen van Chucky. Oh nee, Chucky. Chucky was daar gewoon met Chucky Dus we staan hier weer in het mega bos Want we gaan hier namelijk Chucky grijpen Chucky is hier ergens Volgens mij Is hij nog steeds achter ons aan aan het rennen maar dat weten we natuurlijk nooit zeker misschien nog een keer de Chucky Spreuk. Maar eerst, drop die like en subscribe. Klik op het notificatiebelletje, want dan mis je geen enkele video. Koop over merch bij www.nifobower.nl Dus een grote jan mensen. We zijn hier aangekomen in een hele grote bos. Wildernis noemen we dit ook al hier. We gaan de Chucky Spreuk weer doen. Koop mijn merch. Dit is de Chucky Boom. Vorig jaar hadden we de Sirenite Boom nodig. En de Slenderman Boom. Maar dit is een nieuwe boom. Helemaal zelf erin gezet, door Chucky en zo. Chucky, Chucky, Chucky. Chucky, okay. Chucky moet hier dus ergens, snijden. We gaan hem ook meteen aanvallen, denk ik, hè. Lijkt me wel het We maken er wat vaart in, misschien vindt Chucky, ja. Oké, okay, gaan we. Ik ga meteen met de een vechten, denk ik. Dit wordt het spannendste moment uit mijn leven. Eerst drop die like voor... 30 keer goed geluk. Dank jullie wel. Subscribe. We zijn hier weer in het megapost om Chucky te. Verstaan. Of hij Chucky daar? Ik zie daar Chucky staan. Wow. Oh, ja. ja, ja. Auw, nee. Hij doet mij zoveel. Nee. Dag. Daar ben je nog. Oh, wat heb je? De camera. Oh nee. Cute little thing. Hé, we moeten dit kunnen doen. Hé, we het dit het... doen. Hé, we moeten dit doen. Hé, we moeten dit doen. Hé, we moeten dit doen. Hé, we We zijn 40 jaar vooruit. We moeten Chucky nog steeds pakken. Als jullie dus liken en subscriben en de notificatiebelletje aanzetten, ga ik Chucky pakken in de volgende aflevering van Nederlands in het Wild. Yo dames welkom terug. We gaan nu Delhi pakken. Geef een like en subscribe. verkeer, alles wat je hebt in je leven. Vandaag gaan we de duistere kant van Delhi pakken. Ve bevechten. Alsjeblieft, verspreid geen haat over Delhi. Hij is een hele aardige kerel. We zijn hier nog steeds in het mega bos om daddy te pakken. Chucky is inmiddels verdwenen uit de wildernis. Wauw, we hebben het gedaan, Chucky. Nu gaan we naar daddy. Dus get ready. Staat hij daar al? Ik kan mijn ogen niet geloven. Hoe kan dit? Dat is daddy. Ik sneller dan seconden tijd. Anders Wow dames en heren. het steeds Daar is 205 We Stefan. Stefan is de van dit verhaal. En hij de helft wel. We hebben Sasha. Sasha is de vriendin van Stefan. Daarnaast hebben we Kelly. Ik ben de dag. Drop een like voor goed leuk voor de volgende 10 seconden dat ik hem ga versnaan de donker van Telly. Hij rijdt weg. Dat is Telly. Wow. Dat is een kanaal. Kijk yes. je, je net Delly's kanaal gevonden hier. Ongelooflijk. We gaan nu. Dat betekent dat iedereen liefdheid. Oh Hallo dames en heren. ik. weet niet wat oh. ik Oké, okay. Oké. Een like en subscribe voor de volgende 10 seconden voor de hele gave lukt. Is het jullie al gelukt? Zijn hier nog steeds in het beenaposting? Ik heb naar Delhi verslagen. De donkere kant van Delhi. Helaas, zijn kanaal is nog niet weg. Maar dat zou dan openbare van de zijn. En dat moeten we niet doen. Dank jullie voor het kijken, naar deze gloed, gloed, banger, litte, junkie, punch video. Drop een like, subscribe, zet de notificatie aan. Koop mijn merch. Het kan. We zijn hier nog steeds in de Nederland is oud.